Jij ging dat dan goed zien? Ja, ja. Goed, welkom bij de derde borrelpraat inmiddels in de serie. Over, uh, ja, even een, een, een kleine detour uh, voor wat betreft uh, het onderwerp volledigheid. De vorige keer hebben we uh, uitvoerig laten zien uh, dat de taal... Onze simpele wildtaal met datastructuur, integers en bullying, dat die relatief volledig is. Mm -hmm. En dat relatief volledigheid, dat bestond uit dat we aannamen, uh, dat we kennis hebben van welke asserties uh, valide zijn, geldig zijn. Uh, en, dus, en we hadden de, de uitdrukbaarheid. En nog eens een keer de uitdrukbaarheid van de zwakste uh, preconditie. -pre He, dus nog even terugkomen op die eerste eis. He. In de consequence regel maak je ge gebruik van uh, uh, assessies over, over de rekenkunde. En die gaan we dus niet bewijzen. Bij de, voor ons is een bewijs een toepassing van assignment, axioma, sequentiële compositie en dergelijke. En als we een uh, toepassing hebben van een consequence regel, dan nemen we aan dat die assessies die we daarin gebruiken, dat die uh, waar zijn. Die gaan we vervolgens niet alsnog bewijzen. Dus we nemen een soort orakel aan. Mm -hmm. En uh, onder die aanname, en inderdaad uh, onder de aanname van uh, de uitdrukbaarheid van uh, de zwakste preconditie, hebben we de vorige keer laten zien hè, dat, uh, dat was dit uh, volledigheidsbewijs, op basis van uh, eigenschappen van die zwakste preconditie hebben we laten zien dat deze correctheidsformule, dat is een soort. Uh, generieke, canonieke, correctheidsformule heeft voor een willekeurige uh, postconditie Q heb je één specifieke uh, preconditie, namelijk de zwakste preconditie van die statement S met betrekking tot Q. En we hebben laten zien dat we deze canonieke, uh, correctheidsformule voor willekeurige statement S en voor willekeurige postconditie Q kunnen afleiden. En uit dan gebruikmakend van de eigenschappen van de zwakste preconditie. En vervolgens uh, hebben we kunnen laten zien: op een, hele, op een hele eenvoudige manier, dat uit de afleidbaarheid van deze correctheidsspecificatie er ook direct een willekeurige preconditie die Q-waar maakt na afloop, uh, kunt afleiden. Ja. ja, dus dat hebben we toen allemaal gezien uh, voor onze taal. Maar nu is dit wel even uh, ja, deels uh, schokkend. Want uh, aan de ene kant kun je zeggen, ja dat is toch wel een hele uh, sterke eis relatieve volledigheid. Enerzijds uh, dat je, dat je, dat je uh, helderziend bent wat, wat betreft alle rekenkundige waarheden. Ook nog eens even de uitdrukbaarheid van die zwakste preconditie. Hoewel dat het laatste... Uh, ...is wel wat werk, maar voor de rekenkunde kun je dat eenvoudig laten zien... ...of ja. relatief ja. eenvoudig laten zien door middel van coderen. Yes, yes. Maar daar gaan we niet verder op in. Maar de helderziendheid voor wat betreft de waarheid van rekenkundige asserties... ...dat is een fundamenteel andere, andere zaak. Dus dat lijkt een hele uh, sterke eisen. Zo van, nou ja, als je dat aanneemt dan zou je wel... Een willekeurig uh, bewijssysteem voor een willekeurig programmataal uh, relatief volledig kunnen we bewijzen. He, zo sterk lijkt dat. Nou, dat is niet zo. Het moet heeft uh, al enige tijd uh, geleden, is dat in 1977, voor uh, een van de topconferenties op uh, het gebied van de informatica, Principles of Programming Languages, Poppel geheten, een artikel uh, uh, gepresenteerd waarin hij het volgende laat zien dat als je een programmeertaal hebt en een uh, voorbeeld van, uh, van zo'n taal is bijvoorbeeld Algol dat is uh, een van de eerste structurele uh, programmeertalen uh, ontwikkeld uh, in, de, in ja, nog eerder dan de jaren 70 mm -hmm. maar waar ook uh, uh, Van Wijngaarden nou bij betrokken uh, was. Van Wijngaarden is een van de uh, stichters van de, van de stichting van het uh, Centrum Wiskunde Informatica. Ja, waar, waar we trouwens nu staan. Waar we nu zijn. ja, uh, ja. Dus. <laughs> ja. Inderdaad. Ja. Maar bijvoorbeeld Algol is een taal die de, de volgende uh, features, uh, eigenschappen uh, ondersteunt. Uh, ja, ten eerste recursie, zoals we dat uh, kennen. Uh, static uh, scoping. Ik ga nou even niet in over wat dat precies uh, is, uh, static scoping. Dat kun je zelf wel even, even googlen. Maar het is wel even goed om je kennis daarvan op te frissen. Dan wel even uh, op te doen uh, wat dat precies uh, betekent. Verder hebben we uh, lokale variabelen in procedures. En procedures hebben parameters en gewoon declaraties natuurlijk. Maar hier komt het. Het is een, een, uh, een higher order taal. Het staat ook toe dat je als parameter procedure zelf meegeeft. Dus dat is wat we noemen uh, een higher, uh, higher order uh, taal. En meneer Clark heeft laten zien dat voor deze taal er überhaupt geen relatief volledig bewijssysteem bestaat. Dus dat is best, uh, nou ja, dat is best wel een, een, een stelling, gegeven dus die, uh, die hele. Uh, van die aanname van relatieve volledigheid. En anderzijds, ja, dit zijn geen, uh, uh, uh, geen, geen exotische uh, features. Hè? Want, mm. Dit is gewoon uh, higher-order programmeren. Uh, ja. Kun jij voorbeelden noemen van, van een higher-order order order order order programmeertaal. Bijvoorbeeld een functionele programmeertaal zoals Haskell, ja. dat is ook een keer ja. vorige keer in een borrel tevoorschijn uh, ja. gekomen, daar kan je dan uh, procedures meegeven als parameters. Ja, in die taal noemen ze de procedures functies, omdat ja. de procedures ook altijd een waarde terug moeten geven. Ja. Um, ja nee, inderdaad, het is wel een van de, een van de, de, de be bekendste uh, talen die. Ik weet niet of Python ondersteunt. Ja, dat is, dat is ja. lastig te zeggen. Um, je, bijvoorbeeld, stel je hebt een objectgeoriënteerde programmeertaal, dan kan je ook dat higher order daarmee simuleren. Hè? Ja, okay. dat, is, dat, dat, dat is dus een hele interessante. Dat is mij ook altijd mijn vraag. Van, uh, want ik heb zelf uh, ook met uh, voormalige PSD-studenten uh, gewerkt aan uh, volledigheid van uh, bewijssystemen voor object talen als Java. Ja. En uh, daarvoor hebben we bewijssystemen ontwikkeld en daarvan hebben we bewezen dat die volledig zijn. Ja. Maar hallo... Uh, is dat te rijmen met dit resultaat, net wat je zegt. Ja. Er is een, een, een iets higher order aan bijvoorbeeld de talen van Java, want indirect passeer je een methode als je bijvoorbeeld een object, een instantie van een klasse, doorgeeft als parameter. Ja. Want dan kun je in de body van, van die methode zelf weer methodes van, van dat object aanroepen. Ja. Maar daar zit een soort van indirection ja. in. Hè? Het is niet direct de procedure zelf, ja. maar je werkt via een soort van een, een, ja. een pointer dat, daarnaartoe. Ja, en dat is het hele ei -reden. Wat je eigenlijk uh, daar met die indirectie doet, is dat higher order plat slaan en in zekere zin codeert in de toestand. En dat maakt ook, we gaan nu niet op det detail in, dat maakt ook dat dit resultaat uh, van Edmund Clark niet van toepassing is op dat soort uh, talen. Maar daar komen we misschien later nog uh, op, op terug. Uh, wat we nu willen uh, bespreken is uh, de relatie tussen het, uh, verschillende noties uh, die in de, in de fundamentele informatica van belang zijn. Dus Ten eerste beslisbaarheid. Het haltingprobleem probleem is een van de... ...oerproblemen uh, die niet beslisbaar uh, zijn. Uh, dus de notie van beslisbaarheid. Uh, de notie van volledigheid. Volledigheid van de logica. Mm -hmm. he, beslisbaarheid heeft te maken met problemen. Is, maar, kun je voor een bepaald probleem een algoritme verzinnen dat dat probleem oplost? Dat is, uh, he, dat is de vraag naar überhaupt ook wat is berekenbaar? Ja. Anderzijds heb je dus de notie van volledigheid. Van... Uh, is een bewijssysteem volledig? Hè? Wat, welke kun je alles uh, in principe uh, afleiden? En er uh, was nooit iets. Correctheid van een bewijssysteem. En een correctheid, ja, dat zou het moeten Ja. ja. De, uh, maar met name, dus, uh, volledigheid en berekenbaarheid, die twee noties, die zullen we nou bespreken en laten zien hoe die met elkaar uh, samenhangen. Maar daartoe gaan we even nog een, een klein uitstapje. Ik mag hopen dat, dat, dat meer een deel van uh, uh, dit wel uh, bekend is, uh, in ieder geval die het bachelor uh, volgen van uh, uh, Informatica in, in Leiden, maar ik herhaal het toch nog maar eens even omdat het zo'n uh, fundamenteel uh, resultaat is en omdat ik eigenlijk vind dat je uh, ja, je niet uh, uh, Jezelf een, bachelor, een afgeronde bachelor-student kan noemen van informatica als je niet echt uh, precies weet uh, wat uh, dit ja, inhoudt: het, het, het probleem. Want zoals ik al zei: het is het uh, oerprobleem uh, van uh, onberekenbaarheid. We hebben het altijd over uh, belang van informatica en de automatisering van uh, de samenleving ja. en, en het nu ook met AI uh, lijkt het er bijna op uh, alsof dat het nieuwe wonder is. Hè, ja. Dat we al, al, alles zo'n beetje kunnen oplossen met, uh, met AI. Ja. Maar er zijn dus wezenlijk uh, problemen die gewoon Onoplosbaar zijn, ja. ook met AI-technieken niet uh, op, uh, op te lossen. Ja, dat, dat doet me trouwens denken aan, uh, aan Hans Zantema, die in Eindhoven oh. zit. Ja. Die had een keertje opgeschreven: uh, Gelukkig is mijn vakgebied onbeslisbaar, dus zal mijn werk nooit worden weggeautomatiseerd. Nee. Nee, precies. <laughs> ja. Ja. Ja. Nee, zeker. En uh, met name in deze tijd, uh, met de toepassingen van machine learning. Stof al even en met al die claims daarover. Trouwens ook voor wat betreft de quantum computing. Want dat wordt soms ook gepresenteerd als, nou, dan kunnen we alles, alles oplossen. Nou, dat is, dat is niet zo. Want een fundamenteel probleem is het volgende. Ik neem aan dat jullie weten wat een Turing-machine is. Daar ga ik nou niet in detail op in. Dat moet je nou ook maar even opzoeken, maar dan moet je eigenlijk wel weten wat dat is. Maar de, de vraag is van, uh, kun je beslissen of een gegeven Turing machine uh, termineert op een gegeven input? Een Turing machine is een bepaalde codering van een algoritme en dat werkt op een tape. Daar staat invoer op en dan is de vraag, ja, termineert die Turing machine op die input? En dan nou is de vraag, kunnen we dat zelf weer coderen als een Turing machine? Want dat is het algemene idee, dat uh, is Church's thesis, dat in principe alles wat berekenbaar is, je kunt berekenen met een Turing machine. Ja. Het is niet praktisch, want het is, uh, het is uh, gruwelijk gedetailleerd en uh, ondersteunt geen enkele structurele uh, features, uh, geen higher order programmeer uh, eigenschappen. Maar het is een uh, fundament uh, voor uh, überhaupt te begrijpen wat berekenbaar is. Ja, ja. ja dus, dus je hebt de intuïtieve, intuïtieve notie van een algoritme, ja. maar als je, pas als je ofwel indirect ofwel direct een Turing machine kan laten zien die dat algoritme implementeert, dan pas weet je, oké, okay, die ja. is berekenbaar. Uh, anders, anders blijft het in de, in de lucht hangen. Ja, want de vraag is wat berekenbaar ja, is. wat is berekenbaar? Ja. Je Sorry. kunt niet zeggen van wat berekenbaar is als er een Java-programma voor bestaat of een Python-programma. Want dat is, er zitten allerlei specifieke eigenschappen in van. En trouwens werken die in principe ook op een uh, eindig uh, geheugen. Nou. En het idee van een Turing-machine is ook uh, dat je wilt abstraheren in je notie van berekenbaarheid van een eindig uh, geheugen. Uh, het geheugen wat je iedere keer gebruikt is wel eindig, maar je wilt niet veronderstellen dat er een vaste a priori gegeven bound is. Want dat zou een veel te strikte beperking zijn van je notie van berekenbaarheid. Want ja, we zijn in de laatste toekomst, hè, tegenwoordig zie je sowieso al die uitbreidingen van geheugen. Hey, je gaat je notie van berekenbaarheid niet koppelen aan een vaste uh, hoeveelheid uh, geheugen. Ja. Dat is ook het basisidee van die Turing machine. Trouwens, het heet Turing machine, maar ik neem ook aan dat meneer Turing, Alan Turing zelf verzonnen heeft. Die machine? Ja. Of heet hij alleen um, Turing? Nee, nee dit, dit is een machine die... Uh, is, hij is, zelf ontwikkeld ja, heeft hè? Ja. Ja. Ja, dus heeft dat hij is... hem zelf al een Turing machine genoemd? Nou, dat, dat, nee volgens mij niet. Maar wat het, nee. dat, dat gaat typisch hè, dat, dat dan, dan je introduceert, hier heb je een machine. Dit is mijn definitieve machine. En dan, oh ja, de machine van Turing hè. Ja. En dan, dan krijg je ja. dat even weer een naam. Ja. Ja, ik dacht ook wel dat, dat Turing hem zelf uh, ontwikkeld uh, ja. bedacht heeft. Maar daar is er ook een hele film over gemaakt, hè, dat is, The uh, de, de Imitation Game heet die. Uh, oh, oh die ja. die gaat ook over, ja, dat, dat, dat Alan Turing werkte op een gegeven moment in de Tweede Wereldoorlog voor zo'n uh, zo zo codebreaking. breaking Ja, de Enigma. Uh, ja, de ja. Enigma-machine. Enigma. Uh, daarvan wilden ze de cryptografie uh, breken ja. en daarvoor hebben ze een machine gebouwd. Ja en de theorie ja. achter het bouwen van die machine. Ja, die film die heb ik uh, in, uh, inderdaad gezien. maar Dat ging met name om het kraken van die uh, Duitse uh, code, yes. uh, codes. Yes. Maar dus de, de theorieën die er waren, die ja. had Turing al. Ja. Ja. En, uh, en hij heeft ook een, ook een heel erg interessant uh, proefschrift geschreven, dat gaat dan weer niet over uh, de Turing machine, mm -hmm. maar dat gaat dan over de beslisbaarheid van, van logica. Uh, ja. Ja. Nee, goed. Dus, uh... Trouwens, vraag je, ja. eh, voordat we naar het haltingprobleem gaan, en we, hebben, we spreken over onbeslisbare problemen, kun ja. je een heel intuïtief voorbeeld geven van een onbeslisbaar probleem, behalve, ja. eh, behalve het haltingprobleem? Want het haltingprobleem wordt typisch gegeven als voorbeeld van een onbeslisbaar probleem, maar zijn er ook andere intuïtief makkelijk te begrijpen problemen die onbeslisbaar zijn? Ja, jawel. Nou, ik moet wel zeggen, dat, daarom noemde zeg ik dat ook. Uh, dit is wel een oerprobleem. En uh, veel uh, het laten zien dat een probleem uh, beslisbaar of met name onbeslisbaar is, wordt vaak gedaan door het te, te laten zien hoe het probleem gereduceerd kan worden naar de Turing-machine. Nou, nou, het dat is altijd een probleem voor Turingmachines, dus, ja, dus, ja, ja. Ja. Het bestaan van veel andere onbeslisbare problemen eh, komt door reductie, nou, de, dat heet dan reductie. Je laat zien dat een probleem, als je daar een beslissingsmethode voor hebt, als je dat kunt bepalen, dan zou dat ook automatisch betekenen dat je dit uh, probleem kunt uh, oplossen. Dus in die zin is het wel een oerprobleem. Nou ja, wat, uh, wat mij direct... Uh, en dat heeft te maken met die relatie tussen beslisbaarheid en, vo en volledigheid. En bijvoorbeeld, het is ook niet beslisbaar of een willekeurige rekenkundige bewering waar is of niet. Ja. Dat is ook een uh, uh, onbeslisbare notie. Ja. Maar verder heb je ook tal van uh, zaken in, uh, in de wiskunde die, uh, die, die onbeslisbaar zijn. Nou, uh, eerlijk gezegd is het al gauw onbeslisbaar in, in wezen... Uh, zijn maar uh, is het, is het universum van beslisbare problemen is, is, is, is, beperkt. is, is, zeer, is zeer beperkt. Ja. Ja. En daar, maar ja, daar moeten wij het mee doen. Ja. Dus ja. laat nou even dus hierop komen. Van hoe kun je dat inzien? Wat, namelijk, hè, je, je vraagt je af, kan ik een Turing machine maken die als input uh, krijgt op zijn tape dus... Enerzijds de Turing machine, die tape, en anderzijds de inputtape. dat kan natuurlijk hè, want die Turing machine die kun je gewoon ook weer zien als, uh, als een rijtje uh, symbolen. Je kunt hem coderen. Je kunt hem ook coderen. Dus dat, dat, dat moet niet zo moeilijk in te zien dat je een Turing machine zelf ook op de inputtape uh, kan zetten uh, via een of andere codering. En dan die input, ja, oké, okay, die, die zet je dan uh, op een of andere manier ernaast met een duidelijke delimiter. En dan is de, de, daarom heb ik dat zo als een functietoepassing opgeschreven. Dit betekent, dit is een Turing machine en die, die gaat aan het rekenen op een tape waar deze Turing machine T staat en deze invoer I staat. En dan is het de vraag, ja, kun ik nou zo'n Turing machine maken die dan na afloop zegt uh, bijvoorbeeld 1, ja, dan staat er op de tape ergens 1, het is gewoon een conventie, die je dat je op verschillende manieren doen, mm -hmm. maar die geeft uh, 1 als t termineert op die uh, invoer en die geeft 0, anders. Nou, dus daarmee dus de, deze Turingmachine H met de invoer t gecodeerd t i ja. zelf moet termineren hij moet altijd termineren. En geeft ofwel een 1 terug, ja. ofwel een 0 terug. Ja. Dus, dus deze H termineert altijd. Deze moet, ja, op deze manier. Of ja, je kan natuurlijk, als je gekke invoer geeft. Die dat geen Turing machine is, is de ja, de dat, dan is het ongespecificeerd. Dan ja. kan hij doen wat hij ja, wil. Ja, ja. ja. ja. Maar alleen als het een Turing machine is, en, en uh, dit is een, uh, een invoertape die behoort bij die Turing machine, dan, uh, uh, dan moet hij termineren en dan, uh, dan geeft hij nogmaals een 1 als uh, Termineert op die invoer en nul anders. Dus dat is een heel duidelijk gedefinieerd uh, probleem: bestaat er zo'n Turing-machine? Nou, het antwoord is: uh, dat, dat kennen jullie wel, hè? dat is uh, nee, zo'n ding, uh, zo ding bestaat niet. En dat is wel uh, heel aardig om te laten zien, nogmaals, hoe, hoe, uh, hoe je dat kunt uh, bewijzen. Uh, want dat is eigenlijk ook hier gebaseerd op het leugenaarsparadox en dat heb ik ook al genoemd in het verband met de onvolledigheidsstelling van Gödel. Want dat is ook weer gebaseerd op die leugenaarsparadox. Uh, en uh, die leugenaarsparadox in deze context, of dat is door Russell geïntroduceerd. Het is gewoon een variant van de leugenaarsparadox, komt op hetzelfde neer. Maar die stelt zich voor een, een kapper. Nogal een uh, principiële kapper, uh, of eigenlijk nog eigenlijk best wel praktisch doen. Die heeft als principe dat hij uh, alleen die mannen scheert die zichzelf uh, niet scheren. Dat, nou, ja, dat zou best kunnen zijn. Wil hij, zich, wil hij zelf geschoren worden, ja, dan gaat hij naar een andere kapper. Dus uh, dat is een legitiem uh, principe. Maar ja, Kijkt die uh, kapper vervolgens uh, in de spiegel en ze ziet die een stevige baardgroei en is het nou niet direct een hipster die daar uh, direct <lacht> uh, uh, zijn baard wil cultiveren, maar zich wil scheren. Dan kan hij zich dus afvragen, recht in de spiegel aankijken, van ja, uh, zal ik me vandaag nou zelf scheren of zal ik me nou niet scheren? Nou... Even nadenken. Twee mogelijkheden. Even twee mogelijkheden. Hij scheert zichzelf of hij scheert zichzelf niet. Nou, laten we eerst kijken. Hij scheert zichzelf. Ja, maar zijn principe was dat hij alleen die mannen, en hij is natuurlijk ook een man, onder die verslijf, al die mannen die zichzelf niet scheeren, die scheert hij alleen. Ja, dus hij is ook een van de, al die mannen. Maar als hij dus zichzelf niet scheert, ja, dan zou hij... ...dan valt hij onder dat criterium, valt hij onder die verzameling van mannen die zichzelf niet scheren... ...maar die zou hij zichzelf dus juist wel moeten scheren. Ja. En andersom, als hij dus zichzelf wel scheert... ...ja, hij scheert alleen die mannen die zichzelf niet scheren. Dan zou je zeggen, scheer je weg. <laughs> maar dat kan dus ook niet. Dus dat is een paradox. Je krijgt een, een kortsluiting... Als deze kapper in de spiegel kijkt en zich afvraagt, kan ik mezelf scheren of niet? Ja. Kortsluiting. Ja. Echt een logische kortsluiting. Hier komen we niet uit. En dat is een paradox. Hè? Een paradox is een, een, een, een kortsluiting in ons uh, logisch denken. En als je op een paradox stuit, ja, dan stuit je op een probleem. Hè? Ja, het is misschien leuk om ook te zeggen waar dit oorspronkelijk vandaan kwam. De, de, de paradox van Russel. Want het was namelijk, volgens mij, in een van de bewijssystemen die, uh, die Gottlob Freke had gegeven. Een van de eerste oh. formalisaties, hè, dus echt wat, wat nu formele logica is, een van de eerste versies daarvan, uh, uh, die werd gebruikt op een gegeven moment door, door David Hilbert om, uh, hmm. om wiskunde mee te axiomatiseren. En daarin had hij een bepaalde notie, dat heet set comprehension. Ja, dat, ja, ja, precies. dat je ja. een verzameling kan construeren aan de hand van een willekeurig predicaat. Ja. Nou, en toen kwam Russel dus met dit predicaat. En dan zou het dus zo zijn dat een verzameling in zichzelf zit. Ja. Precies dan hè, het niet in zichzelf zit. En dat leid het, leidt dus tot zo'n contradictie. Ja. En daarmee dus dat de hele theorie uh, leeg werd. Nee, dat, dat, dat is waar, dat is een goede opmerking maar Dit lijkt nogal anekdotisch, uh, ontleend aan ons dagelijks leven, maar inderdaad, die Bertrand Russell, hebben we ook al genoemd, die was bezig uh, met, uh, met uh, de formele grondslagen van, van, van de wiskunde. En wat jij ook noemde, daar, daarmee, daar, daaronder viel ook de verzamelingtheorie, want dat is een van de basis... Uh, uh, ...wiskundige noties naast gewoon getallen, verzamelingen. En uh, hij dacht ook na over uh, de axiomatisering van, uh, van verzamelingen. En deze paradox heeft hij uitgedrukt ook in de verzamelingenleer. Want wat jij zegt, van je kunt niet willekeurig... ...als jij een eigenschap hebt van verzamelingen, een willekeurig eigenschap... Dan zou je zeggen, oké, okay, dan heb ik een nieuwe verzameling van al die verzamelingen die aan die eigenschap voldoen. Ja. Ja, dat klinkt, klinkt heel ja. natuurlijk. Hè? Ja. Nee, dat, dat heet dus nu ook de naïeve ja. manier om met verzamelingen om te gaan. Ja. Dus, ik heb een eigenschap, dan alles wat voldoet aan die eigenschap zit in mijn verzameling. Ja. Ja. Ja. maar dat, die knikken die, gaat, dat gaat, die vliegen gaat niet op. Want neem je bijvoorbeeld de eigenschap, kijk, een van de elementaire eigenschappen. Uh, relaties in verzamelingen leren is, element zijn van. Iets is een element van een verzameling. En we hebben alleen over verzameling, alles is een verzameling. Je start met een lege verzameling en dan heb je een verzameling die alleen de lege verzameling als element bevat. Dat heet de zogeheten cumulatieve hiërarchie. Dat is het universum van verzamelingen. Er bestaan alleen verzamelingen. En verzamelingen kunnen ook weer element zijn van een andere verzameling. En aan de meest simpele verzameling is dus de lege verzameling, waar niks uh, in zit. Nou, in dat universum, in die cumulatieve hiërarchie, zou je dus kunnen... Uh, een eigenschap is bijvoorbeeld, uh, de, deze verzameling zit niet in zichzelf. Ja. Dat, dat is, uh, een verzameling kan een element zijn van een andere verzameling. Nou, dus kun je ook zeggen, een hele verzameling zit niet in, uh, in, in, in zichzelf. En zo kun je dus bijvoorbeeld een verzameling maken van alle verzamelingen die niet in zichzelf zitten. En dan heb je dat precies je het, ja. dit, uh, deze paradox. Ja. Want dan kun je weer aan die verzameling, uh, die alle verzamelingen bevat, die niet in zichzelf zitten. kun je weer afvragen, ja, zit die in zichzelf of niet? En dat is precies dezelfde paradox als uh, hier. Ja. Dus dit is meer een anekdotische uh, vertaling van... Uh, nou ja, en dat gaf nogal problemen in het, uh, in het opzetten van, uh, van een, uh, een consistente verzamelingentheorie. Want toen kwam we erachter, ja, je kunt niet zomaar willekeurig uh, verzamelingen uh, bouwen. Uh, dat, uh, daarvoor moet je oppassen, Want anders uh, le leidt het tot een uh, inconsistente uh, theorie. Ja, en waarom is dat, dat iets om voor op te passen? Kijk. Wat wij ook, hier, ook in dit vak hebben gedaan, is we, we geven eigenlijk in een bewijssysteem de axioma's en de regels waarmee je dingen kunt afleiden. Mm -hmm. Maar als je nou die axioma's en regels kiest, die inconsistent zijn, ja. dan kun je daarmee alles afleiden. En daarmee, daarmee stort eigenlijk je hele, je hele bewijssysteem in. Ja, dat zeker. Ja. En dan, dan zegt het niks als je iets hebt uh, afgeleid. Want dan weet je nog niet of het waar is of, of niet waar. Ja, Precies. Dus uh, daarom is dat... Uh, nog even tezijde, Russell heeft dat uh, opgelost met zo'n uh, stratificatie, met een soort type theorie. En dan van, ja, dat, dat, dat soort circulaire definities uh, moet je dus zien te voorkomen. En dat deed hij op een of andere details ken ik daar niet van, maar door een of andere stratificatie van die uh, hiërarchie, door een subset van die hiërarchie te definiëren. Ja. Maar, maar goed, dat, dat, daar weet ik ook de details niet van. Maar dat is in ieder geval wel goed op te merken. Maar nu, dus als jij uh, iets aanneemt en dat leidt tot een paradox, nou ja, dan, dan weet je dus dat jouw aanname niet waar kan zijn. Ja, want dat leidt tot een paradox. En nu zullen we zien dat uh, de aanname, dat er inderdaad zo'n Turing machine bestaat, die het probleem oplost, dat nemen we dus aan, dat er zo'n ding bestaat. En dan zullen we laten zien, op dezelfde manier als die paradox van Russell, dat dat leidt tot een inconsistentie, tot een paradox. Met andere woorden, zo'n Turing machine kan dan niet bestaan. En die definitie van die Turing machine, dus we nemen aan dat die halting, dat deze bestaat, die halting machine A, die werkt op een willekeurige Turing machine en een willekeurige input. Dan gaan we heel gemeen doen. Nu introduceren we een nieuwe, van B voor Bad, Breaking Bad, zou je kunnen zeggen. Prachtige Netflix-serie. <laughs> die? Nee, ik kijk geen Netflix. Oh, geweldig. Ja. Maar goed, uh, Breaking Bad, B is een uh, Turing-machine, uh, die definiëren we als volgt. En dit is een hele simpele uh, definitie, B heeft, uh, neemt alleen een Turing-machine als input. Eh? Een Turing, Turing machine moet je zien als gewoon een een of andere string, uh, gecodeerde string van, uh, van tekens. Nou, wat doet die B met die T? Nou, die zegt van nou, ik, ik geef die T aan H als Turing machine. Maar ik geef als invoer voor diezelfde Turing machine, die Turing machine zelf. Ja, dat, dat kan gewoon, hè, want die, die T is een... Het uh, is, is een codering van een Turing machine, Turing past machine? op de tape, ja. dan kan je hem ook twee keer op de tape. Ja, dus dan kan je hem ook gewoon, uh, hè, dit is niks uh, magisch of wat dan ook, dit is gewoon uh, een stuk Turing machine hè, en nog, nog een keer. De ene keer is het uh, de, uh, het, uh, het programma en de andere keer is het uh, invoer. En er is niks tegen op, om, om het haltingprobleem vervolgens uh, te laten te vragen van, nou ja, termineert deze tuning-machine op die invoer. En die invoer dus, dat is uh, zichzelf. Ja, ja dat, dat komt in de praktijk ook wel eens voor. Hè. Er zijn programmeertalen, ja. waarin je uh, als objecten, hè, als waarden in de programmeertalen zelf, uh, kunt zien wat het programma zelf is ja, en Dus dat, dat, bijvoorbeeld, dat heet reflectie in sommige programmeertalen, dat je de informatie uit dus het programma eruit inderdaad. kan halen. Ja, inderdaad. En, en ja. Dus het is, dat concept is, is heel erg gebruikelijk. Nee, dit nou. is, dat is een mooi, uh, mooie toevoeging ja. inderdaad. Het woord reflectie, je hebt inderdaad verschillende programmeerconstructies die een zekere reflectie uh, op, op, de, op de programmaconstructies uh, zelf hebben. Uh, Is er nog iets anders over te denken, dat ik er nog meer over kan zeggen. Nou ja, ik weet niet wat je wil zeggen, maar... Nou ja, wat ik ja, oh ja, wou zeggen is van, uh, uh, dat heb je bij de Turing machine ook, heb je ook de universele Turing machine. Mm -hmm, mm -hmm. En dat is een soort met interpreter. Uh, en dat is een universele, een universele Turing machine, is een Turing machine die andere Turing machines uitvoert. Mm -hmm. Dus die, die, die werkt ook zodanig dat die werkt gewoon op, uh, op een tape waar die, de uit te voeren Turing machine zelf staat. Zoals hier. Zoals ja. hier ja. En die gaat dan gewoon stap voor stap, zoals een interpreter doet, die Turing, de structuur van die Turing machine langs. En vervolgens die in, gecodeerde instructies uitvoeren op die uh, invoer. En dat is gewoon de definitie van, uh, van een interpreter. Uh, bijvoorbeeld zoals in Python uh, heb je ook een interpreter, dat een interpreted uh, uh, taal in tegenstelling tot een gecompileerde taal. Dus, dus hier zit niks magisch uh, uh, in. Ja. Dus dit kunnen we gewoon, het is puur legitiem om, die, om die, haar, uh, die Turing machine mee te geven en uh, ook als invoer. Maar dan noem je iets heel gemeens, iets heel flauws zou je zeggen. Nou, als die h zegt uh, dat t op zichzelf als invoer termineert. Oh ja, dus deze result staat voor de. De ja. h is iets, berekent iets, een 0 of een 1. Ja. H termineert altijd en het result is ofwel 0 ofwel 1 ja. Ja, wat hij teruggeeft. Ja. ja. Ja, dus dat is een, even een codering van, hè, want dit is niet strikt een Turing machine, maar dit zou je heel eenvoudig, hè, want Turing machines kennen geen sequentiële compositie enzovoort. Maar dit moet je, dit kun je, dit is niet moeilijk om, om een willekeurige Turing machine of deze Turing machine H zo uit te breiden. Hè, maar, zodat uh, uh, de uitbreiding deze if-then-else uh, codeert. Ja, ja dus je, je, je kunt daar bijvoorbeeld nieuwe toestand aan toevoegen. Ja, ja. Uh, precies. Ja. Als je, en, dan heb je een nieuwe uh, instructie, die kijkt naar de eindwaarde. En dan, uh, nou ja, dan, doet hij gewoon, ja, dan doet hij het volgende. Als het resultaat 1 is, uh, en dat stond dus voordat T termineert op, de, op, op zichzelf. Dan gaat hij heel flauw en gemeen in een loop met Hij termineert niet. En als het resultaat nul is, dat wil zeggen dus, dat T niet termineert, op, op, op de invoer T, ja, dan, dan termineert hij gewoon. Ja. ja. dat lijkt heel flauw, maar dat is eigenlijk hetzelfde principe als uh, als, uh, als, als, als die uh, kapper van, uh, van Russell. Want kijk maar, als je het nu afvraagt, He, want B is nou ook weer een Turing machine. Dus nou kun je vragen uh, van termineert B op zichzelf. He, je kunt nou de Turing machine B hier zelf als invoer geven voor B. Dus wat, wat, wat gebeurt er dan? Nou dan wordt H uitgevoerd op B met als B als uh, invoer. Nou dan zie je dus als B zou moeten termineren. Dan moet dit hele ding hè, met T vervangen door B, dat moet termineren. Ja. ja, maar dat termineert alleen als het resultaat van H op B en invloed B nul is. Maar dat stond nu jou net, hè, dat was de betekenis van A. Dit is alleen het geval als B niet termineert. Nou, daar hang je. Ja, ja want hier zien we dus duidelijk een contradictie. Hè? Ja, ik bedoel, dit, dit kan niet, hè? De, de, B kan niet uh, termineren, of B uh, en tegelijkertijd niet termineren. Dat is de, de contradictie. P en niet B kan niet, uh, is niet waar. Dus ja, en dit, we komen tot dit, puur op basis van, de, hè, wat, wat, wat, hoe komt dat nou? Ja, door de aanname dat er zo'n Turing uh, zo uh, machine bestaat die uh, het haltingprobleem uh, voor ons oplost ja dit, dus dat misschien nog als opmerking de, wat op de vorige slide stond de beschrijving van de of die daarvoor de beschrijving van deze turingmachine dit is slechts de specificatie ervan ja ja en, dus, ja. We en hebben ze iets zo'n ding en dan nu is dus de vraag oké okay, dit is de specificatie dat is het haltingprobleem ja. maar bestaat er ook een turingmachine die dat correct ja. kan implementeren ja. nee die kan nee. niet bestaan ja. Ja. precies goed nou, dat heb ik al uh, laten zien, uh, wat gezegd over die Turing uh, uh, machine, de universele Turing machine. He, want, het holdt, want je zou ook kunnen zeggen van, uh, uh, nou ja, op, je, op je boerenklompen, uh, als, je, uh, als je vraagt, als uh, we uh, teruggaan naar dat probleem, bestaat er een Turing machine uh, die, die dat uh, checkt of een gegeven Turing machine uh, termineert op zo'n gegeven invoer ik heb al genoemd die universele Turing machine, die kun je maken. Je kunt dus een Turing machine maken die andere Turing machine uitvoert. Nou, dan kun je al voor een groot gedeelte uh, dit probleem in ieder geval voor gedeelte oplossen... door gewoon voor die H de universele Turing machine te nemen. Mm -hmm. Nou, dan is er de mogelijkheid dat die universele Turing machine... gaat dus deze T uitvoeren op de I. Nou, als die universele Turing machine termineert dat betekent dat dus dat T op I termineert. Nou ja, dan weet je dus dat hij termineert. Ja. Alleen het probleem is, als hij niet termineert, dat weet je niet. Hè? Want hoe lang moet je wachten? Als hij termineert, we nemen aan dat er een, bijvoorbeeld in de Turing machine een duidelijke state uh, zit, waar hij heen uh, vliegt om aan te geven, ik ben klaar. Mm -hmm. dus een eindtoestand. Een eindtoestand. Ja. Dus dat dat, dat duidelijk uh, gegeven is. Maar meestal kun je dat ook gewoon wel zien, want je, ziet de, je kunt het ook gewoon definiëren als, nou ja, je hebt de huidige tape, je hebt de huidige cursor en je zit in een bepaalde toestand van de Turing machine en je ziet dat die Turing machine niks meer kan, dat er geen transitie meer mogelijk is. Zo zou je het ook gewoon kunnen definiëren. Maar je zou het ook expliciet kunnen definiëren door, door een expliciete uh, terminatietoestand. Maar ja, terminatie kun je zien. Maar die niet-terminatie kun je niet zien. Ja, dit, misschien hebben we een leuk voorbeeldje uit de praktijk. Het, uh, was laatst was er een treinstoring op een zondag. Ja. Toen stond ik op een ja. perron. Ja. Maar ja, ik wist niet of die treinen ernaar wel aankwamen <laughs> of niet. Dus hoe lang ga je dan nog staan wachten? Ja, precies ja, als nee, niet Dat gaan. is wel een wel, wel bekend probleem. Ja. Hoe lang uh, blijf je wachten? Hoe lang blijf je wachten? Want je weet niet, je weet niet. Ja, nou. Misschien nog één stap en dan termineert hij. Ja. Ja, misschien nog een stap, maar je, je, je kunt dat niet van tevoren zeggen, hoe lang dat nog gaat duren. Ja. Dus dat, uh, dat is het, uh, de notie van een universele uh, Turing machine. Dus daar kun je uh, het Holting probleem alleen maar voor een gedeelte oplossen, maar niet uh, helemaal. Een uh, ander belangrijke notie is dus de, dat van Turing compleet uh, zijn, van... Uh, dat is een typo. Basically, hier moet dat zijn. Uh, turing compleetheid, de wat volledigheid uh, bedoel je? Turing-volledigheid. Ja, Turing-volledigheid. Ja. Dat is een andere notie dan onze volledigheid van de programmeerlogica. Want Turing-completeness, turing Turing-volledigheid, heeft te maken met... Uh, kun je net zoveel berekenen als een Turing-machine? Nou, het is bijvoorbeeld heel eenvoudig in te zien dat onze... Zo simpel als het lijkt, onze pro, uh, programmeertaal, met uh, alleen maar while statement en integers en boeien, die is Turing uh, volledig. En dat uh, kun je formeel laten zien uh, door uh, Turing machines uh, te, te coderen in, een, uh, in onze programmeertaal. Ja. Dat gaan we nou niet. Uh... Ja, deze opmerking heb ik al uh, laten gezegd. Uh, uh, uh, en we al besproken, hè, hoe we straks de precondities kunnen uitdrukken, dat gaat ook door middel van, uh, van een codering uh, van uh, de notie van een berekening. Uh, even kijken, ik wel, ja, wat ik uh, nog hier aan toe wil voegen, interessant, oké, okay, onze taal, ja, ja, ja onze taal, iets wat heeft er helemaal... Wat hebben we nou nog meer te borrelen? Ja. <laughs> en dan borrelde er nog wat iets anders uh, op. <laughs> Want dat is wel interessant. Op de, onze, en we hadden het hiervoor ook al uh, even over. Onze basisprogrammeertaal is compleet. Dat wil dus ook zeggen dat bijvoorbeeld het probleem voor onze taal natuurlijk niet oplosbaar is. Want zou dat oplosbaar zijn, gegeven dat onze taal Turing compleet is, hè, en door middel van zo'n codering van Turing-machines in onze taal, zouden we daarmee ook uh, het Holting-probleem voor Turing-machines kunnen oplossen. Ja. Dus, dus, dit is een voorbeeld van zo'n reductie, hè, wat je denk, net noemde. Ja. Ja. Ja. ja, dat is een veelgebruikte ding. En dat, nogmaals, daarom noemde ik het, het Holting-probleem echt als het oerprobleem uh, wat niet oplosbaar is. Maar je kunt dus heel eenvoudig inzien dat hoe eenvoudig ons staaltje ook is, dat uh, het haltingprobleem ook voor ons staaltje niet uh, beslisbaar is. Dus concreet betekent dat, heel concreet, als je een, ge, een programma hebt en je hebt een gegeven invoersteed, dan is het niet beslisbaar of jouw gegeven programma voor die gegeven invoertoestand, He, waar de, de, de variabelen bepaalde wa waarden hebben of die, je, je, je statement je programma termineert of niet. Dat is niet beslisbaar. Nou, dat is wel interessant. Uh, Oké, okay, goed, mooi. Ja. Maar, wat nu, waar ligt dat nou eigenlijk precies aan? Ligt dat aan een while statement of zo? Uh, ja, natuurlijk, hè? want uh, als we die while-statement eruit gooien, dan is het heel eenvoudig in te zien uh, dat je programma, altijd uh, uh, uh, het probleem, beslisbaar is. Want elk programma termineert. Want elk programma, je, dus, je, je voert het maar uit. Ja, je hoeft het niet eens uit te voeren, want je weet, uh, elke instructie wordt een keer uh, uitgevoerd en uiteindelijk uh, valt er niks meer uh, te doen. Dus ja, als je niet wil redeneren, dan kun je gewoon... Iedere keer je programma gewoon inderdaad uitvoeren en dan zul je zien dat het termineert. Dus, uh, dus de while statement is inderdaad uh, een dingetje hè, wat aanleiding geeft tot uh, uh, Turing volledigheid, of in ieder geval dat het holding-probleem niet oplosbaar is. Maar nou, er is ook een ander dingetje, uh, we gooien die while statement uh, er weer bij. Yeah. Maar laten we eens kijken nou naar de onderliggende datastructuren. We hebben integers en, en booleans. Ja. Zou daar ook iets uh, aan de hand zijn? Laten we zeggen van uh, nou ja, die booleans, dat is niet zo belangrijk natuurlijk, want die kun je natuurlijk coderen hey, met de integers. Ja, neem een 0 voorvals oh, ja. een 1. Zoals ja, ze dat ja, u u al in de informatica uh, gebruikelijk zijn te doen. Dus, maar stel voor nou dat je de, die integers eruit gooit. He, dat je uh, alleen maar uh, boeiend programma's hebt. Programma's die werken op boeiend variabelen. Elke variabele is een boeien variabele, dus daar zit de, de waarde is alleen maar true of uh, false. Ja. Is die taal, he, dus wel weer met de while statement, dus wel met uh, uh, mogelijk oneindige berekeningen. Ja, ...want je met hele oneindige berekeningen blijven daar, hè... ...waar het goed ja, schip. precies. Uh, omgeacht... Uh, omgeacht wel welke variabelen, uh, ja, ...welke onderliggende data, onderliggende data ja, ja, ja. ja. ja. Dus uh, de vraag is, uh, kunnen we... Uh, hoe staat het met de beslisbaarheid van het Holting-probleem voor deze taal? Nou, dat is even... ...misschien een, een, een, een doordenkertje. Maar uh, gelukkig voor jullie... Uh, hebben wij daar al over nagedacht? <laughs> en niet alleen over nagedacht, maar zijn we daar al uitgekomen? Nou, als je het helemaal weet, dan, dan vergeet je het niet meer, dan is het uh, heel eenvoudig. Maar het is wel een belangrijk argument, wat je ook kunt toepassen om bijvoorbeeld uh, complexere uh, vragen wat betreft uh, het holte-probleem op te lossen. Mm -hmm. Nou, de eerste stellen we vast dat voor de, de taal met while, maar alleen met boeien variabelen, is het holding probleem beslisbaar. Waarom? Niet omdat elk programma termineert. Want dat hebben we al gezien, De while true skip termineert niet. Ja? We hebben gezien, als we while eruit gooien, dan is het simpel, dan, dan kun je elk programma gewoon draaien, want dat is garant dat het termineert. Maar je hebt een surf natuurlijk, als je... Uh, als je jouw programma gaat draaien, bedoel, je hoeft maar even na te denken. Je weet dus gewoon dat het oplosbaar is, per definitie. Ja. Dus, maar uh, die vliegen gaat natuurlijk nou niet op als we die waarde-statement hebben, maar anderzijds ons beperken tot Boolean variabelen. Dus we moeten iets anders uh, verzinnen. Uh, we, we staan wel oneindig uh, berekeningen, dus we kunnen het programma niet zomaar draaien. Ja. Hoe kunnen we dat uh, aantonen? Nou, we stellen eerst vast, er zijn de drie, drie vaststellen. De eerste basisvaststelling is, elk programma werkt alleen maar op een eindig aantal, vaste eindig aantal variabelen. Ja, ja. Maar dat is evident, kijk naar de programmatekst. Ja, er komen je. alleen maar een eindig aantal, dus de programmatekst zelf is eindig. Ja. En er komen dus ook een eindig aantal variabelen, variabelen in vormen. Ja, er zijn x, y en z bijvoorbeeld. Dus je hoeft alleen maar te kijken naar de waarden van x, y en z. En daar zijn, omdat de boolean variabelen zijn, als je maar x, y en z dan heb je hoeveel mogelijkheden? Nou, 2 tot en macht 3. 2 x 2 x 2. 8 uh, mogelijke verschillende toestanden. Dus het aantal toestanden dat je tijdens een berekening kan genereren, dat is eindig. Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal, want een ander aspect van een berekening, dat heet in het algemeen de program counter, Waar ben je in je programma? Wat moet je nog uitvoeren? De configuratie bestaat altijd uit het geheugen, dat is in ons geval de toestand. Dat is in ons geval gewoon toekening van boeienwaarde aan de variabele X, Y en Z. Dat zijn er maar acht mogelijkheden. Maar anderzijds hebben we de programcounter. En we starten met een gegeven statement. Nou, nu stellen we ook vast dat voor een gegeven statement... Er maar een eindig aantal uh, statements zijn die je tijdens de executie van die statement kunt genereren. Ja, dus, dus, dus wat, je, wat we daarmee zeggen is, als je kijkt naar het programma heb je zogenaamde control points. Ja. Ja, dus dat zijn de, de plekken waar je de statements uitvoert. Dus. En er zijn maar een eindig aantal control points. Ja. ja, en dat kun je bijvoorbeeld als je naar onze annotatie kijkt van een bijvoorbeeld geannoteerd programma. Daar uh, een annotatie, een geannoteerd programma. Wat deden we daar? Daar annoteerden we de verschillende control points. Ja. Maar er waren gewoon maar een eindig aantal. Ja? Ja. En dat zijn precies de control points. Dus gedurende executie heb je maar een eindig aantal mogelijkheden waar je in je programma zit. Ja. Nou, een configuratie is dus niets anders dan een product van enerzijds een eindig aantal mogelijkheden waar je in het programma zit... en een eindig aantal mogelijkheden van uh, toestanden. Dus dat is totaal aantal mogelijkheden, is het product van die twee verzamelingen. Van die twee mogelijkheden. Met andere woorden, als je een programma uitvoert... vroeg ofwel je termineert... Ja, nou dan zijn we klaar. Dan zijn we klaar, dan weet ja. je, je termineert. Ja. Of hij blijft doorgaan, maar je hoeft niet verder te kijken dan een maximale aantal uh, configuraties. Want ga je even boven, zeg het aantal maximale configuraties is n, 10.000, dan hoef je maar de 10.000 en 1 de stap nog te doen. En dan weet je, dan kan het niet anders, dat je al een vorige configuratie gezien moet hebben. Want er zijn er maar 10.000. Ja. Maar met andere woorden, maar dan heb je een loop gevonden. Ja? Want dan weet je, want ons programma is, ons programma is deterministisch. Dus die executie van die, die vorige configuratie naar die 10.000 Ja, die hele executie, die kan ik natuurlijk ad infinitum blijven herhalen. Dus je hoeft nooit verder te kijken dan je neus lang is. En dat is in dit geval gewoon het aantal configuraties. Verstaande uit de program, program counter en, uh, en de toestand. Ja. En die zijn eindig, dus uh, daarmee is het uh, beslisbaar. En dan, en dan dat nog concreter: dat algoritme werkt als volgt. We draaien het programma, termineert het. Termineerden wij ook? Ja, het termineert, klaar. dat is ja. het antwoord. Uh, komen we een toestand voor de tweede keer tegen, dan, termineert, dan stoppen we de executie van het programma. Ja. Dan termineren we ook en zeggen: Dit termineert niet. Ja, Want ja. als we de toestand twee keer tegenkomen. Ja, dan kunnen we, omdat het deterministisch is, komen we die toestand oneindig vaak tegen. Ja, ja, dat is het algoritme. Je kijkt gewoon, uh, ofwel termineert, of, ofwel je hebt de mogelijkheid, of, ofwel je komt een, een configuratie tegen die je al hebt gehad en dan ben je ook klaar. Juist. En nu waarom dit werkt, is omdat er maar eindige eindig. hoeveelheid Precies. van die configuraties ja. zijn, dus je hoeft maar eindig ver te zoeken ja. en dan heb je één van de twee antwoorden. Ja. Want je weet dat als hij niet termineert, dan geheit zul je een herhaling uh, vinden. Binnen die, ja. inderdaad, de grote ja, van de uh, ruimte. Ja. Dus, ja. zo werkt dat. Nou, nu hadden wij, uh, en dat zit ik nog steeds eerder gezegd, een beetje uit te vogelen, want uh, het volgende blok gaan we nieuw, uh, uh, een van de meest fundamentele higher order, nou, niet higher order, maar uh, high level uh, programmeren. Hoe zeg je dat, high level? Ik dat er <laughs> ik dat. Nou ja, we gaan, we gaan recurs, recursieve procedures ja, behandelen ja. en dat is, dat is toch een belangrijke vorm ja. van abstractie. Ja precies, een van de belangrijke abstractiemechanismen in hogere orde taal. Maar higher order niet in de zin van higher order met, met procedures als parameter, maar in ieder geval high level wat betreft, low level taal als assembly code enzovoort. He, waar je door, in assembly heb je doorgaans geen recursie, heb je alleen maar go-to's en uh, spring je naar uh, locaties. Uh. Ja. Dus in het volgende blok gaan we recursie behandelen, maar daar gaan we nou even op vooruit lopen voor wat betreft dit onderwerp, die Turing volledigheid. En als we onze basistaal nu uitbreiden met recursie, van uitbreiden. Nou, als we nog steeds integers en booleans hebben, dan uh, ja. ...dan zal natuurlijk het uh, Holtik-probleem nog steeds uh, onoplosbaar zijn. Eh, want je voegt alleen maar wat toe. Dus mm. je krijgt alleen maar meer uh, complexiteit. Dus uh, de taal blijft natuurlijk Turing volledig. Maar wat nu uh, als we in deze taal, uitgebreid met recursieve procedures... ...ons beperken tot uh, uh, alleen maar boeien variabelen. Zoals we dat deden met het wild -touch. Dus dan heb je wederom maar een eindig aantal toestanden... Hoe staat het dan? Hoe zit het dan met die tuning volledigheid? Ja. Yes, yes. Nou, dat argument wat ik net gaf... Waarschijnlijk, uh, we, we zaten een beetje over te brainstormen. Ik heb wel ongeveer een idee hoe, hoe, hoe we eruit komen. En we kunnen dat argument, wat we, wat we noemden, wel ongeveer uitbreiden. Maar in eerste instantie uh, gaat die vliegen niet op. Want eindig aan de toestanden, dat, dat, dat geldt, maar de program counter is in principe niet meer uh, eindig, omdat je in wezen met de recursie, heb je een stack. Als je bijvoorbeeld uh, body replacement doet, dan zie je dat heel duidelijk. Uh, ik, ik, heb, ik heb een procedure P, en uh, dan heb ik, vaak roep ik een procedure aan in een sequentiële context. Uh, nooit alleen P, ik heb altijd nog... Is ervoor, wat, is wat? Ja, ja, maar de voor heb ik al uh, uitgevoerd. Mm -hmm. dus nu kom ik uh, tot de uitvoering van P, maar dan is er altijd nog wel weer wat ik uh, verder moet uitvoeren. Ja, dat, dat heet ook wel de, de continuatie, hè? Dat heet ja. De, ja, de continuatie. Ik noem dat dan specifieker nog sequentiële continuatie. Maar dat, dat is de continuatie. Wat je dan nog te doen hebt na die recursieve aanroep van een procedure uh, P. Ja. Nou, maar als we nou kijken naar simpele uh, recursieve procedure zonder parameters, dan... Uh, is de executie, simpel, inlining of body replacement. Dan vervang je B, P, dat is de, de procedure naam, die vervang je door de body. Wat je krijgt dan is een nieuwe statement die bestaat uit de body en de gegeven continuatie. Nou ja, en dat kan zich herhalen. Dus je ziet ook gewoon dat tijdens een executie de, de executeren statement, dat kan groeien. Ja. En dat kan helemaal slinken, ja. en dat kan groeien en slinken. Ja. En in de, in de praktijk kan je dat zien als, oké, okay, we hebben dus recursieve procedures, we houden bij waar we zijn in een kalfstek, ja. en die kalfstek heeft geen a priori hoogte. Nee. Ja. Uh, bijvoorbeeld in de praktijk heb je overflow. maar in, in, ons, in ons taaltje niet. Die, die nee. stack kan dus willekeurig hoog en laag worden. En daarmee hebben we dus niet meer wat we in het vorige argument hadden, maar eindig aantal toestanden. Uh, uh, en eindig aantal uh, programma He, dat, dat wordt nu, omdat die kalstek niet gebonden is, kan die kalstek mogelijk ongebonden uh, groeien. Ja, kan groeien. Doen. ja. Ja. ja. ja. ja. ja. Dus, uh, dus niet evident waarom het dan niet Turing complete is? Nee, nee. Dus uh, hoe, hoe zou je dan, dus dat is een interessante vraag nou. Uh, ja, een hele elementaire vraag eigenlijk. Uh, hoe, hoe, hoe zou je nou uh, kunnen bewijzen, want het, het is volgens ons en uh, je kunt het uit andere resultaten wel afleiden, moet het uh, beslisbaar zijn. Maar ja, hoe, to hoe toon je dat uh, precies uh, aan? Ja. We hebben wel een vermoeden, maar we gooien het in de groep. Dus uh, mocht je er, uh, uitgedaagd zijn om uh, dit varkentje te wassen, dan uh, ja. horen we graag. Uh, nou, het is misschien een leuk onderwerp voor een westerdescriptie. Uh, ja, Als een student daarin geïnteresseerd ja, is, dat uh, ook dat, dat kan. Ja. Uh, we gaan nog even door. Ik ga nog even de relatie laten zien tussen de relatieve volledigheid en het halting uh, uh, probleem. Hè, dat, dat hadden we beloofd. Hè? Dat we laten zien hoe we bepaalde logische concepten, meta de eigenschappen van uh, programmalogica's, gaan uh, wat de relatie is met de notie van pure eigenschappen van programma's, van berekenbaarheid. He, dus dit is de correctheid van programma's en dit is wat programma's kunnen berekenen. Nou, dan kunnen we het volgende uh, in, eenvoudig inzien, dat een statement, bijvoorbeeld in onze taal, uh, altijd termineert. Ja, dat geldt dan en slechts dan deze totale correctheidsspecificatie waar is. Ja. Dat is per definitie uh, zo. Nou, zou, zouden we een uh, sound en volledig bewijssysteem uh, hebben voor totale correctheid, en dat hebben we voor ons bewijssysteem relatief. Ja, ja? ja relatief dat, nog volledig, volledig, dat, ja. Ja, dat is wel even een dingetje zometeen, uh, maar als we dus een sound en een relatief volledigheid. Uh, bewijssysteem hebben, dan betekent dit, dan en slechts dat er ook een afleiding bestaat. Ja, nu moet je echt oppassen, want inderdaad moet je realiseren dat hier wel staat, impliciet, relatieve volledigheid. Want anders zou je kunnen zeggen, ja oké, okay, maar dan kan ik dus terminatie beslissen. Want ik ga gewoon kijken, he, om te beslissen of S termineert voor welke input, hoef ik alleen maar dit te bewijzen. En dat geldt dan is slechts dan, dus ik ga uh, een bewijs uh, zoeken. Ja, en dan, dan ofwel vind je dat bewijs en dan ben je klaar, dan termineert het S. Of je vindt het bewijs niet ja. en je weet dat het bewijs ook niet kan bestaan. Nou, dan weet je dat S niet termineert. Ja, ja maar daar zit dus al een addertje onder gas, hè, want je, kijk, hoe weten we dat er geen bewijs bestaat? Ja, <laughs> ja. Maar sowieso al is het nog problematischer want hoe ga je op zoek precies naar een bewijs? Nou, dat, dat kan ik me wel voorstellen hoe je op zoek gaat naar een bewijs. Want de, de, de bewijsregels in het bewijssysteem kun je systematisch in de boomstructuur opzetten. Ja. En zo kan je alle mogelijke bewijzen enumereren, hè? die kun je opsommen. En dan, als iets bewijsbaar is, dan moet die ook ergens in die opsomming voorkomen. Wat je daar kan doen is, je kunt een algoritme maken, dat somt al die bewijzen op. En zodra je op een gegeven moment een bewijs tegenkomt met deze conclusie, dan ben je klaar. Het is bewijsbaar. Ja, nou, maar we kunnen wat jij nou net zegt inderdaad, bedenken we nou nog veel specifieker zeggen. dat hebben we eigenlijk al behandeld. Namelijk, maar dat hebben we voor, uh, voor uh, partiële correctheid, maar dit zouden we ook kunnen laten zien voor totale correctheid moeten we die notie van zwakste preconditie wel aanpassen. Ga er dan verder even niet op in, maar die notie van zwakste preconditie die kun je ook aanpassen voor totale correctheid. Dus dan wil dat zeggen, deze zwakste preconditie zegt dan niet alleen dat elke terminerende berekening van S uh, resulteert in een eindtoestand waarin Q geldt, maar tevens dat de S moet te termineren. Ja. Dit zijn alle ja. toestanden waarin S moet termineren ja. en tevens uh, moet termineren in een eindtoestand waarin Q geldt. Dat is een aanpassing. En vervolgens kun je laten zien dat deze correctheidsformule afleidbaar is. In totale correctheid. Ja. Op, op niet helemaal dezelfde manier, want je moet natuurlijk nou een terminatiebewijs uh, uh, toevoegen. Hoe dat precies gaat, dat, laat ik, uh, dat gaan we nou niet uh, laten zien, maar dat kan. Nou ja. Dan hoeven we om, een, om te kijken of, die, of een totale correctheidsspecificatie afleidbaar is. Uh, bijvoorbeeld die uh, true as true. Ja, zouden we gewoon uh, deze totale correctheidsformule uh, kunnen afleiden. Gewoon volgens dat kanonieke bewijs. Dus er ja. is dus maar één bewijs. En dan hoeven we alleen maar te laten zien of true dit impliceert. Met andere woorden, of dit... ...deze zwakste preconditie, of dat een ware formule is. Ja, ja. of die zet wordt. Of die zet Hé, uh, hey. zet van een formule. Maar daar komen we dus <görd> op uit dat om te laten zien of er een bewijs bestaat, zo dat, ...moeten we uiteindelijk kunnen bepalen of een formule, een rekenkundige formule, waar is of niet. Ja. En moeten we dat kunnen beslissen? Maar dat kan niet, want dat is een ander uh, onbe onbeslisbaar probleem. Uh, dat volgt uit het onbeslisbaar zijn van het haltingprobleem van Turingmachines. We kunnen namelijk niet beslissen of een willekeurige rekenkundige bewering, assertie, uh, waar is of niet. Mm -hmm. Dat gaat wederom uh, weer uh, via codering, dat hebben we al uh, vorige slide gesuggereerd. Je kunt namelijk via een codering van Turing machines, kun je uh, voor uh, uh, in de rekenkunde, ja, in onze taal van de rekenkunde, kun je een assertie maken, hier is een assertie P, met twee parameters, N en M, waarbij N uh, een code is van de Turing machine, en M codeert de input. En deze rekenkundige bewering, en dat is dus puur een rekenkundige bewering, ja, die werkt op getallen. Maar die rekenkundige bewering, die weet van ah, dit, hoe dat getal een Turing machine codeert. Ja, die heeft, uh, dat zit ingebakken in die formule wat een codering is. Ja, bijvoorbeeld uh, uh, schuiven 1 op is uh, instructie, uh, ken ik het getal 10 toe of zoiets, weet ik veel wat. Dat, maakt, uh, dat is helemaal geparametriseerd met die coderingsfunctie. Uh, maar gegevens aan codering is het niet moeilijk, maar het is werk om te laten zien dat er dan een, in de rekenkunde een assertie bestaat met deze twee parameters en dat die waar is dan en slechts dan en een Turing machine codeert, die termineert op deze input m. Ja, en, en dus hebben we dus, hè, ook de, wederom is dit een voorbeeld van, dat, van een reductie. Hè? Het is een, ja. We hadden dus, net al een voorbeeld van reductie, nu wederom weer een voorbeeld van reductie. Ja. Nu laat je zien dus dat, uh, dat de rekenkunde zelf op zich al onbeslisbaar is, omdat je in de rekenkunde zelf het haltingprobleem van de Turing machine kan coderen. Dus zou de rekenkunde beslisbaar zijn, dan zou ook de Turing, uh, uh, dan zou ook het haltingprobleem voor de Turing machine dus, uh, beslisbaar zijn. Beslisbaar zijn. Ja. Ja. Dus zo zie je hoe dat allemaal in elkaar grijpt, die notie van uh, terminatie en het holdingprobleem en, uh, en berekenbaarheid en volledigheid. Nou, dit uh, gaan we dan even tot afsluiting nog even snel doorheen, want wij... Ja, dit, dit hebben we net eigenlijk ook al besproken ja. met de booleans, hè? Ja. Maar dit is dan weer net ietsjes gegeneraliseerd... Van, die, van wat we net zeiden over, je hebt programma's, dus uh, ons simpele wildtaaltje. En de variabelen kunnen alleen maar booleans zijn. Hier doen we het over ietsjes, uh, ja. iets algemener. Ja, precies. En nu, wat ik nu doe in de, in de twee volgende slides, tot slot, is uh, iets laten zien. Een beetje niet, geen technische details, maar waar uh, wat dat resultaat van Edmund Clark uh, over die... Uh, fundamentele onvolledigheid van higher order uh, programmeert, waar dat nou op uh, gebaseerd is. Hoe die daartoe gekomen is. Nou, een basisobservatie is dat als je uh, eindige domeinen neemt, hè, zoals bijvoorbeeld de, bij de, de, de booleans, dat uh, de eerste orde logica, alle ware asserties over eindige domeinen, dat is beslisbaar. Ja. Je kunt gewoon eenvoudig uh, checken. Soms zo brute force, of dat ik vind het ook slimmer doen, uh, met, met uh, wat heet semantische tableaus of wat dan ook. Uh, maar dit is niet moeilijk in te zien, dat het redeneren over eindige domeinen, dat dat uh, beslisbaar uh, is. Ja. ja, want de onbeslisbaarheid van de eerste orde logica met oneindige domeinen is, omdat je ook bij die kwantoren voor alle, of er ja. bestaat, ja, dan moet je dus over oneindig... Veel waardes heen gaan ja. kijken voordat je weet of je iets hebt gevonden wat waar is. Inderdaad. En hier hebben we er maar een einde gehaald, dus. dus daar zit al een terminatie in. Ja, ja, en een simpel zoeken gewoon. Ja. Uh, als ik wil checken of een voor alle bewering waar is, ja, dan ga ik gewoon maar alle, alle elementen uit mijn domein uh, bij langs... Ja. om te checken of die formule daarvoor waar is. En het zijn eindig, dus ja, dat ja. Het termineert. Ja. ja. Dus wat is nou. Uh, het gevolg van deze eh, fundamentele basis eh, elementaire observatie is. Eh, moet ik even kijken. Eh. Ja, dus dat je, als je dus een volledig, relatief volledig eh, bewijssysteem hebt. voor programma's die over eindige domeinen werken. Hè, ik heb dus een bepaalde meertaal, dat werkt over eindige domeinen. ...en ik heb daarvoor een relatief bewijssysteem... ...relatief verledenbaarheid... ...dan impliceert dat de beslisbaarheid van het holdingprobleem. Want dat hebben we hier al gezegd... Van ...we weten S termineert dan en slechts dan deze correctheidsformule afleidbaar is. Ja? Dat hebben we al geconcludeerd. Maar we hebben gezien dat het zoeken, het vinden van een bewijs hangt uiteindelijk af van de beslisbaarheid van een assertie hier, want wel, we hadden dat met die zwakste preconditie vertaald naar de terminatie, hoeven we maar één bewijs te genereren en hoeven alleen maar te checken of die zwakste preconditie van deze statement S aangepast met terminatie, of die waar is of niet. Ja. Nou ja, als dat beslisbaar is, dan is het dus uh, direct uh, kunnen we concluderen dat onze uh, statement dan uh, termineert. Dat het haltingprobleem uh, halting beslisbaar is. Beslisbaar. is. Ja. Dus dat is de consequentie van uh, als ik een, uh, een programmeertaal heb dat alleen maar werkt op een eindig domein. En ik weet dat het bewijssysteem relatief volledig is. Dan is het haltingprobleem beslisbaar. Hmm. Maar, maar even een vraagje Frank. Um, maar mag ik nou even dit Ja, oké, okay. is goed. Kom een vraag ja. straks. Ja. Dus wat, maar wat die Clark nou heeft laten zien, dat het probleem voor die higher-order programmeertaal, met procedures als parameters, heeft laten zien dat die programmeertaal een Q-automata kan simuleren. En een Q-automata is weer equivalent met een Turing-machine. En daarmee heeft hij laten zien dat voor die higher-order programmeertaal, het haltingprobleem, onbeslisbaar is. Nou ja, dat betekent dus, omdat je werkt op een eindig domein, dat er geen relatief volledig bewijssysteem bestaat. Dus op die manier is de contrapositie van uh, deze implicatie, heeft hij laten zien dat er voor deze taal geen uh, uh, relatief volledig uh, bewijssystemen staan. Want dat relatieve, dat zegt hij niet meer zoveel, omdat je met een eindige domein zit, heb je dus eigenlijk geen orakel. Ja, nee, in dat lucht. was de vraag die ik wilde ja. stellen, inderdaad. Want als je, als je dus beslisbaar hebt van je onderliggende datacentuur, ja. dan is dat orakel, dat beslisbaar, nee, dat, dat algoritme, dat, dat die dus dat die, dat die ja. kan, kan controleren of ze waar zijn. Speelt nog wel dan de expressiviteit een rol? Ja, de, van de, de weakest pre ja, ja. Ja. Ja, ja, dat, dat is dat, niet evident. Nee. Want dat ja. zou misschien in veel gevallen niet eens zo zijn. Ja. Dus. Ja. Maar, er, maar je weet gewoon dat er sowieso geen volledig uh, bewijssysteem bestaat uh, die alle ware dingen kan afleiden want daarmee zou je dus het, uh, het Holton uh, oplossen. Ja. En dat kan voor die higher order taal niet. Ja. Nou, nou even snel. Nog alle, uh, zijn we zijn we nog niet <laughs> ja. klaar. We zijn nog niet klaar. Uh, ja, dit is misschien een beetje een rollercoaster uh, over al die uh, definities, maar uh, even de relatie tussen Gödel's uh, incompleteness theorem en de the holding probleem, ja dat, dat is ook weer zo, uh, in, niet zo moeilijk in te zien, dat zou je een volledig bewijssysteem hebben voor de rekenkunde, ja, dan heb je in principe een uh, beslissingsprocedure voor de waarheid van rekenkundige beweringen. Want je weet gewoon, een bewering is waar of niet waar. En als hij volledig is, dat wil zeggen, volledig wil zeggen, hij, hij kan P bewijzen of hij kan bewijzen dat P niet P het geval is. Dus dan uh, ga je maar gelijktijdig op zoek naar een bewijs voor P of niet P. En aangezien hij volledig is, zal je zal een bewijs vinden van ofwel P of niet P. Dus weet je of P of niet P waar is. Dus en en aangezien, aangezien dit niet bestaat. Ja, aangezien dus he, je al eenvoudig hebt laten kunnen zien van dat de rekenkunde niet beslisbaar is. omdat het te reduceren is tot het haltingprobleem. ja, weten we ook direct dat er geen volledig bewijssysteem bestaat voor de rekenkunde. En dit is ook, dit is ook de reden waarom we dat orakel nodig hebben. Ja. Want als, dat, als er wel een volledig bewijssysteem bestond voor de rekenkunde, ja. ja, dan hadden we dat kunnen gebruiken in plaats van ons orakel ja. he, in, de, in het bewijssysteem. Uh, voor, voor. Maar dit is dus een heel direct, ook weer een reductie, dus la, hiermee hebben we laten zien dat dus het, uh, het volledigheidsstelling van, van Gödel ook direct uh, volgt uit het haltingprobleem. Uh, probleem Maar Gödel heeft dat ook zelf nog weer op een andere manier uh, bewezen. Uh, nog een paar andere observaties, uh, relatie tussen relatieve volledigheid en Turing-compleetheid. He, we hebben al laten zien dat onze basistaal uh, Turing-volledig uh, is. Uh, ja, dat is ook wel even een, een bereikdraker, maar onze basisstaal kan daarmee dus... Uh, onze hogere programmeertaal ook uh, simuleren. Hè, want onze hogere programmeertaal is ook tuninggeleven. Ja. volledig. Uh, nou ja, het idee hier dus is, je neemt, neemt een programma in de hogere orde programmeertaal, je codeert hem als sturingmachine, en ja. omdat de basisprogrammeertaal compleet ja. is, kan je daar weer in simuleren. Ja. Ja. En dit, dit, dit, dit, dit hebben we ook net besproken, met dat plat slaan van de ja. hogere orde. Ja, maar... Wat je dus nu krijgt, is wel, hè, dat lijkt een beetje een contradictie, je kunt natuurlijk wel die vertaling gebruiken om, iets te, om correctheid van higher-order programma's te bewijzen. Klaar zegt, er bestaat geen, volledigheid, uh, geen volledig bewijssysteem voor higher-order. Nou, ik zeg van, ja, wel, wel. ik vertaal die higher-order uh, via Turing-machines in onze ba basisprogrammeertaal. Mm -hmm. En dan uh, ga ik daar uh, dan de correctheid van uh, die vertaling uh, bewijzen. Ja, dus. Maar dan, uh, heb je, dan heb je wel een relatief volledig bewijssysteem. Dat precies. Maar die, die kon niet bestaan. Dus dat. Uh, dat ik even in de war. Ja, nou ja, dat is ook wel de bedoeling. Oh. <laughs> dat je even in de war uh, raakt. Dat, dat het, het, het. Het stinkt hier naar een, naar een contradictie. Maar, hè? dat is de vraag, is dit nou een contradictie? Nou. Ja, ik heb een idee, ik heb een ja. idee. Misschien, misschien die vertaling, hè? als ik een correctheidsbewering heb over mijn hogere ordeprogramma, programma, is, is, valt die correctheidsbewering zelf ook wel te vertalen? Nou, dan als, als onder die vertaling ook dingen niet meer kan uitdrukken die ik hier wel kan uitdrukken in mijn specificaties, dan kan ik me wel voorstellen dat, dat, dat daar iets verloren gaat. Dus dat die onvolledigheid dan um, zit in een specificatie die je hier wel kunt uitdrukken, maar die onder die vertaling daarvan die eigenschap niet meer, uh, niet meer behouden blijft. Nou, nee, dat, dat is niet. Nee, het is wel het idee dat als je hier een, een correctheidsbewering doet over een higher order programmeren. Of een higher-order programma, ja. dat uh, we dat vertalen in een specificatie, uh, correctheidsspecificatie uh, in onze basisprogramma. Uh, ja, en dat is één op één. De, de, de, hè, dus al ja. die specificaties op dit niveau corresponderen ja. met een specificatie onder dat vertaalde programma op het basisniveau. Ja, oké, okay, dat ja. is dat. Okay. Ja, dan, dan vind ik het erg, uh, erg ja, hm? uh, interessante vraag. <laughs> heb, heb jij een antwoord hierop? Ja, het, het, het is geen uh, tegenspraak. Uh, maar waarom precies weer? Dan moet ik inderdaad even, uh, even op mijn uh, achterhoofd krabben. Ja, het, het zit hem natuurlijk uh, in, in het feit dat je, je, je slaat die higher order plat, uh, wat we al noemden, door die indirectie. En in, we, in wezen codeer je de uh, programmastructuur in de toestand. Mm -hmm. Want uh, hier, op dit niveau, heb je alleen booleans. Mm -hmm. Op dit niveau heb je integers. ja. En uh, die relatieve volledigheidsresultaat van... Uh, uh, van uh, dingen, even kijken, is wel gebaseerd op uh, berekeningen over eindig domein. Uh, en gaat ervan uit uh, dat, dat je in je bewijssysteem ook alleen maar ook uh, beweringen doet over dat gegeven eindig domein. Ja. En niet stiekem. Via uh, dat doen wij dus nu. Ja, stiekem via, hebben we dat orakel weer, stiekem hebben we dus weer die hele rekenkundige waarheden. Ja, ja. en waar we al die codering in kunnen ja. doen. Dus dat, dat ja. idee van een relatief volledigheid is wel dat je assertietaal, want dat was ook uh, het hele idee, dat uh, je assertietaal is op zich beslisbaar. En daarom, hè, omdat uh, die higher order uh, programmeertaal over eindig domein uh, niet... Uh, tjurin, uh, wel compleet is, het altijd probleem is dus onbeslisbaar, weten we dus dat er geen relatieve volledigheid is. Maar daar is wel impliciet natuurlijk de, de aanname dat je ook alleen maar praat in dat bewijssysteem over dat eindige domein. Kijk, en als we nou naar die vertaling gaan, ja. Ja, dan praten we dus niet meer over... Sorry, praten we praten dus niet meer in die vertaling over boeiends in de pre- en postconditie van die higher-order, ja, nee, ja. maar we praten dus over... de vertaalde, vertaalde ja. in die integers, ja. ze ver, de, de specificaties hier spreken alleen over booleans, ja. maar de specificaties onder die vertaling kunnen ook over integers spreken. Ja. Ja. Dus daarom uh, is het geen contradictie, omdat je in is resultaat nogmaals, zeg je er bestaat geen uh, volledig bewijssysteem voor zo'n taal met een eindig domein, waarbij je dan ook alleen maar praat natuurlijk over het eindig domein. Maar dat maakt dit resultaat niet minder krachtig, want ja, wel mooi, maar dit is natuurlijk alleen, dit, dit gaat nooit werken in de praktijk. Uh, correctheidsbewijzen voor, voor praktische programma's zijn in het algemeen al uh, behoorlijk complex. Nou, laat staan als je dan ook nog modulo een een of andere vertaling moet gaan werken. Stel je voor dat je uh, onze wildtaal uh, zou gaan vertalen... Stel je voor dat je bijvoorbeeld de correctheid van onze waardprogramma's, je moet eigenlijk niks hebben van die hoge programmeertaal. Je bent echt zo'n hardware figuur en voor jou is het enige wat bestaat, wat je concreet kan zien, is de executie van een assembleertaal. En uiteindelijk wordt de uitvoering van de hoge orde, wordt allemaal gecompileerd. Dus waarom zou je überhaupt geïnteresseerd zijn in de correctheid van zo'n hoge programmeertaal? En uh, sterker nog, er zijn ook uh, takken van sporten binnen programmacorrecten, die zich focussen op uh, uh, het correct bewijzen van bytecode. Hè, of, uh, correctheidsbewijzen op het niveau van, van bytecode. Ja. Dus je kunt ook zeggen van ja, uh, die hele higher order, die zelfs op een wild programmeer taal, ik ga daar geen afzonderlijk bewijssysteem van maken, ik codeer dat gewoon allemaal in de assembly zo ja. via zo'n ja. vertaling, en die gaat. In termen van, uh, uh, van die assembly-taal assembly uh, instructies uh, doen. Nou, mijn zegen heb je, daar wordt het er echt niet eenvoudiger van. Want nee. Dan wordt het nee. alleen nog maar uh, veel moeilijker en uh, onbeheersbaarder om, uh, om een bewijs überhaupt te genereren. En dat is hetzelfde argument hier, Ja, dit gaat in de praktijk nooit uh, werken om uh, die, uh, die complexiteit van die, uh, van die, in feite, van die stack structuur die je dan helemaal plat slaat uh, eigenlijk in een grote while statement waarbij, uh, waarbij je de stack codeert bijvoorbeeld in een array of als een rijtje van getallen. Uh, nee, dat, dat, dat gaat toch gewoon niet werken. Maar het is in principe wel mogelijk, in maar principe, in de praktijk ja. is het... Is het ja. Nou ja, in principe ontzettend. kun je alles plat slaan. Ja. Ja. <laughs> het Evo ja. Columbus, pam. In principe kun je alles plat slaan. Er is higher order, hè, dat klinkt allemaal altijd natuurlijk al heel fancy en zo, maar uiteindelijk kun je dat plat slaan. Maar de vraag is, wat win je daarmee? Het idee is dat het op een hoog niveau uh, de mogelijkheid geeft om complexe dingen uit te programmeren, die je, je op lager, als je dat in die vertaling zou moeten doen, gewoon niet, uh, niet, uh, niet van elkaar krijgt. Tenminste, het is in principe wel mogelijk, maar praktisch is, het. wat je hier ja. in één zin kan uitdrukken, kost het misschien, om dat dan op een heel erg lage niveau uit te drukken, heel veel moeite om dat allemaal uit te programmeren. Ja, dus, dus nee, dat je dat zou, het... inderdaad, het is oh. gewoon zo. Nou ja, je, je zou het, het dan voor de grap kunnen zien, want we ervoor, nou, dat houdt natuurlijk ook van je gevoel voor humor af, maar uh, we gaan zo meteen uh, in de volgende blok, de volgende keer die recursieve programma's behandelen, en uh, een vraag zou zijn, codeer uh, uh, uh, uh, een recursief programma in een programma. Ja, ja, ja, dus gegeven een recursief programma, heeft een bepaald input-output gedrag, geef nu een programma met exact hetzelfde input-output ja. gedrag. En nou, dat zou ik ook kunnen zeggen, want dan introduceren we recursieve programma's en zeggen van ja, oké, okay, we hebben al een bewijssysteem van programma's. hier heb je de vertaling uh, klaar. Ja, en dan sla je het plat. Ja, en dan... dan sluit je plat en dan ga je er maar redeneren over waar programma. Ja. Dus dat, maar dan zul je zien, uh, je kan het wel. Uh, en het principe van de codering zelf is niet moeilijk. Maar het resultaat is, uh, is, is een onmogelijk uh, ding. En uh, dat wordt er echt niet makkelijker om, om uh, te redeneren over het vertaalde programma. Dus het heeft echt zin om uh, als we zo'n uh, recursieve programma's te introduceren, om een bewijssysteem te introduceren. Die, uh, die in staat zet om direct in termen van die programmaconstructies te redeneren. Ja, op hetzelfde abstractieniveau eigenlijk ja. als ja. waarin de programmeertaal ja. Uh, ja, het all, uitdrukt. Ja, ja, it's all about abstractieniveau. Je introduceert een hoger abstractieniveau om het programmeren makkelijker te maken, Ja, dan ga je niet vervolgens, om erover te redeneren, weer plat slaan naar iets uh, complexers. Het is natuurlijk de paard achter de wagenspannen. Oké, okay. dit was uh, wat ons betreft uh, de borrelpraat uh, sessie. Ja. <laughs> de volgende keer uh, is de volgende keer, dan gaan we verder met uh, recursie. Nou...